Hey Bem, Bem kom eens Bem Bem. Hey Bem Bem. Hey Bem, -bem. kom eens Bem, Bem Ik hoor zie je, je horen dat je luistert. Oh Bem, -bem. goed zo Bem, -bem. lekker hoog gras. Hé hey, Brabetje! Oh Brabetje! Kijk eens Brabetje! Hé hey, Brabetje! Ja goed zo Brabetje! Kom maar! Kom maar Brabetje! Oh Brabetje! Het is wel een beetje een steile helling. Hé hey, kijk eens, kijk eens Brabetje! je mag hem helemaal Brabetje! Het is maar heel licht. Ja, zonnig. Het is wel waternat. Hé, hey, Brabantje. Brabantje. Hé, hey, kom eens. Kom eens. Oh, Brabantje.